Vooruit willen. Het is mens eigen. Te voet, op de fiets, met de auto of het OV. We staan nooit stil. Zijn ondernemend, nieuwsgierig en altijd onderweg. En om ons te helpen van A naar B te komen, zijn er elke dag talloze bedrijven druk in de weer. Bovemei is er voor al deze mobiliteitsbedrijven. Al bijna 60 jaar helpen we hen succesvol ondernemen. Met verzekeringen, financieringen, rechtshulp en data. We zijn volop in beweging. En daarom hebben we mensen nodig die uitdagingen niet uit de weg halen. Vooruitdenkers en doeners. Mensen die verantwoordelijkheid voelen en nemen. Die zichzelf laten zien en horen. En die samenwerken vanzelfsprekend vinden om te komen tot de beste oplossingen. Je past bij Bovee mee mij als je samen met andere mensen vooruit wil. Ik denk dat als je met z'n allen lol hebt op de werkvloer, dat dat uiteindelijk ook gewoon helpt in je productiviteit en alles wat belangrijk is voor het bedrijf zelf en voor de klant. We zijn ervan overtuigd dat vooruitgang vraagt om kennis van zaken gecombineerd met de juiste mentaliteit. Je krijgt bij ons dan ook alle ruimte en mogelijkheden om je te ontwikkelen. Het er wordt aan je geluisterd en het wordt ook toegepast. Ik denk dat je past bij BoveeMai als je de handschoen aan wilt trekken, jezelf wilt ontwikkelen. Uh, en het voelt een beetje alsof ik mijn eigen bedrijf binnen BoveeMai heb, dus ik ervaar heel veel vrijheid. Inmiddels werken er meer dan 750 mensen bij ons en we zoeken altijd mensen die ons verder kunnen helpen. Sta jij in de vooruit? Neem dan contact met ons op. We ontmoeten je graag...